Zo lieve Facebook kijkers, welkom bij de stofjes. Het is weer zondagmorgen, dus hebben we weer de zondagmorgen praat. Net weer even hard gelopen. Het was wel uh, best wel druk. Er we waren twee drie jeugdteams uh, die uh, hadden ook uh, verzonnen om vandaag in het bos te gaan hardlopen. Dus die, uh, die waren ook druk bezig met de conditietrainingen. Dus uh, ja, het was erg druk, nou, je ziet het uh, achter het beeld uh, verdwijnen. Zondagmorgen. Ja, wat is het voor een dag? Uh, een dag die ik vandaag vrij heb met, uh, met voetballen. We hebben gisteren uh, getraind of uh, een wedstrijd gespeeld. Het Chimania toernooi, dus vandaag uh, was ik vrij, kan ik ook wat later uh, opstaan, wat uh, later gaan hardlopen. Dan was ik dan weer uh, uit in uh, de tijd, <laughs> ja, dat het nu ook wat, uh, wat later is natuurlijk. Maar het was wel lekker om te lopen, het was lekker ik begin nu toevallig een beetje te miezeren. Dus Niet maar mooi op tijd, wat hardlopen. Ja, en dan? De verbouwing, de woonkamer. niemand had. die. We hebben laminaat willen laten leggen. Dat is in principe ook een gedeelte gebeurd. Maar we kwamen er op een gegeven moment achter dat er, dat er foutjes in de laminaten zaten. En dat is minder. Nou goed, dan ga je in de overleg bij het bedrijf waar we het gekocht hebben. En uh, ja, op zich niks meer dan goed. Het wordt gewoon uh, netjes geregeld. Dus het is ook helemaal niet moeilijk van uh, ja, maar zes, ja maar zo ja maar zo. Alleen ja, nu komen we voor het feit dat moet alles er nu ingepland worden, alles er nu uh, besteld worden en geleverd worden. Ja, wordt het pas volgende maand. 27 februari gaan we ze pas leggen. Eigenlijk het is te laat. Misschien hebben we mazzel dat het juist uh, uh, goed is. Want uh, rond die tijd, rond die periode uh, worden ook uh, onze meubels Het is week, dus week 39, 37 uh, september, is dus week 39 ongeveer. En, uh, rond uh, week 40, 41 worden de meubels uh, gebracht. Dus wellicht dat dat misschien dan toch wel weer een profijtje is dat je dan de oude meubels redelijk snel weer van de nieuwe vloer af kunt halen. En dat je dan kort daarna de nieuwe meubels kunt plaatsen, dus ik hoop nu, ondanks dat we dan deze tegenslag hebben daar nou een maandje in de rommel zitten. Dat we dan toch nog iets goeds kunnen beleven. Maar ja, doordat het dan allemaal samenkomt dat we de vloer gelegd hebben, en dat dan uh, redelijk snel naar de, de meubels uh, gebracht worden. Dat hoop ik nu. En als het dat is, ja, goed, dan, uh, dan is het. En het ligt eigenlijk uh, mooi. Dan, uh, ja. <laughs> ja, dan ben ik alsnog wel blij. Om het idee dat we eigenlijk hadden gehoopt dat we nu, met, met deze vakantieperiode, de woonkamer helemaal klaar zouden hebben. Met de vloer en alles bij plinten gelegd. Uh, nou ja, goed, dan, dan, dan, kun je, dan kun je iets gaan, gaan doen. Uh, maar ja, dat wordt naar verwachten. Helaas, pinnakas. <coughs> maar nogmaals. We zullen het wel zien, we wachten wel af. Dat we alles uh, toch mooie tijd uh, krijgen. En uh, ja, dat we dan op dat moment minder in de zooi zitten en op het moment dat de meubels staan en alles staat, er, dan denk ik dat we dit ook weer snel vergeten. Goed! We shall see. Wat gaan we doen? Nou, ik was even van plan om uh, wellicht uh, zometeen met uh, Fabienne te gaan motorrijden. Uh, hou ik even slag om de arm. Ik zou zeggen, het begint nog een beetje te regenen. Ik hoop dat het een beetje opklaart Dus ik zal even de weerberichten gaan, weers, weersberichten gaan bekijken. Uh, natuurlijk, ik ben niet altijd uh, zoiets van, uh, het moet echt super mooi weer zijn. Als het gewoon droog is, dan vind ik het ook best. En dan, uh, als de temperatuur klein een klein beetje te doen is, dan, uh, ja, weet je, dan is het ook goed. Maar uh, dat moeten we even gaan bekijken. Dus, uh, of jullie, uh, uh, tenminste als de mensen de normale vlogs gaan volgen, zie ik jullie vanmiddag weer. En dan zeg ik uh, tot de volgende keer. Even uh, abonneren op dit kanaal, blauw duimpje omhoog. En dan uh, zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ik dus zeg uh, tjoe. Tot de volgende vlog.